De jeugdkoepelorganisatie De Ambrassade lanceert het project De Schoonmoeder. Met een knipoog naar de moeder aller verkiezingen. 100 jongeren krijgen daarbij de kans om zelf hun verkiezingscampagne te ontwikkelen. <coughs> Hallo iedereen. Uh, welkom op deze persconferentie van een zeer leuk project. Uh, ik denk dat het een heel toffe namiddag gaat worden. Ik heb soep gemaakt. Dus um, als u zin heeft, er zijn pistoleetjes, tas toe en dan gaan we ze beginnen. Is dat oké? Okay? Jongeren zijn wel bezig met politiek, maar op een andere manier dan, dan tien jaar geleden. Jongeren vertrekken. En uit thema's uh, die waken. Kan u mij nog even heel kort proberen uit te leggen wat het project precies inhoudt? Uh, de Schoonmoeder aller verkiezingen is een participatief traject waarbij dat we 100 jongeren oproepen om, om zich te mengen in het maatschappelijke en het politieke debat. 100 jongeren die strijden voor een thema dat zij belangrijk vinden. Uh, 100 jongeren die een voorbeeldrol willen opnemen naar andere jongeren toe om, om zich te mengen in die samenleving om hun plekje terug op te eisen. En wat hoopt u eigenlijk dat er, dat er concrete uitkomst gaat zijn van deze campagne? Uh, ik ga zeer gelukkig zijn als, er, als we honderd jongeren hebben die geprikkeld zijn, die geprikkeld zijn om, om in te stappen in participatieve acties. Dat ze, als we jongeren hebben die, die, ja, die gebeten zijn door het virus om hun stem te laten horen en die, die op een positieve manier bijdrage willen leveren aan, aan de samenleving waarin dat we ja, leven. Politiek gaat wel over het leven van mensen. In de afgelopen vier jaar en een half heb ik als minister van Jeugd, maar uiteraard ook als minister van Onderwijs, heel wat jongeren tegengekomen. Dag meneer Smet, wat zijn volgens u belangrijke thema's wat jongeren betreft nu? Ik denk dat jongeren niet altijd met de grote politiek uh, bezig zijn. En op zich is dat ook helemaal geen probleem. Hè? We moeten jongeren ook de ruimte en de tijd geven om jong te zijn. Maar ze zijn wel degelijk met politiek bezig. Al was het maar, heb ik een veilig fietspad uh, van mijn huis naar de school? Uh, heb ik een jeugdhuis? Heb ik een speelplein? Uh, kan ik dit doen? Kan ik op vakantie gaan? Kan ik een vakantiejob doen? Dat zijn allemaal dingen die ook politiek zijn. Want dat betekent samenlevingsgebonden. En dus in die zin zijn jongeren wel politiek geïnteresseerd. En De ene zal dat wel meer dan de ander zijn. En de ene zal wat meer in grotere thema's. En de anderen in meer nabije thema's geïnteresseerd zijn. Maar er is wel degelijk interesse voor jongeren, voor politiek. Met de schoonmoeder wil de ambassade de kloof tussen volwassenen- en jongeren politiek helpen dichten. Van half februari tot eind april worden de geselecteerde jongeren begeleid bij het ontwerpen van een campagnebeeld en slogan. Ben jij jong? Doe dan mee aan de schoonmoeder alle verkiezingen. Surf naar Facebook, de schoonmoeder of surf naar deschoonmoeder.be.